Vandaag zijn we in het uh, mooie Ede, bij het ziekenhuis Gelderse Vallei. De uitdaging die het ziekenhuis Gelderse Vallei had, is uh, dat ze al heel veel deden op het gebied van duurzaamheid. Alleen nog niet heel veel op gebied van afvalinzameling. We hebben de zonnepanelen, we hebben sedumdaken, we hebben een duurzaam voedingsconcept. En nu gaan we aan de, aan de slag met Prizero om afvalverwijdering verder vorm te geven. Het step-up programma, is een gedragsvormingsprogramma. Dat geeft eigenlijk de medewerker tools en achtergronden om in de organisatie medewerkers meer bewust te maken en te helpen met het goed afvalscheiden. Nou, zij hebben daar een speciaal programma voor ontwikkeld waarin zij onze medewerkers mee helpen gaan opleiden om het hele thema duurzaamheid en afvalverwijdering in het ziekenhuis te laten landen, laten we zeggen. Afvalscheiding begint eigenlijk niet van bovenaf, maar van onderaf. Als PreZero ja, weten we heel veel. ...maar we moeten dit eigenlijk samen met de klant doen, want op de afdelingen komen we wel... ...maar de mensen op de werkvloer zijn onze ogen en oren van het bedrijf. Ja, Green Team, dat zijn eigenlijk een beetje de voorlopers uit de organisatie... ...die, die ons gaan helpen om, om, het, om het thema verder te brengen. We hebben gezegd dat we dat kleinschalig gaan starten. Daarvoor hebben we wat medewerkers gevraagd of zij het leuk vinden om daaraan deel te nemen... ...en een soort van promotor te zijn voor de rest uit we hebben de bronscheiding nu uitgerold en dat hebben we door middel van twee toolkits die we klaar hebben staan. als Prisero dat is een toolkit afvalscheiding en een toolkit uh, spiekkaarten voor, uh, voor de schoonmaak. De spiekkaarten zijn uh, kaarten die de afvalstromen in ieder geval wat en onderbouwing geven voor onze mensen, maar ook om aan de gebruikers hier van het ziekenhuis te kunnen laten zien waar afval in terecht hoort te komen. Omdat er soms nog wel eens ooit een discussie ontstaat, uh, moet het nou in het rest, moet het nou in de plastic, daar kunnen we een mooie Ricardo voor gebruik. We zijn op een aantal afdelingen begonnen met het plaatsen van de gescheiden afvalbakken en daar zijn hele enthousiaste reacties op gekomen en nou ja, op korte termijn zullen we ook verder gaan met de verdere uitrol van de afvalbakken. Tevreden zijn we natuurlijk pas op het moment dat het over het hele ziekenhuis is uitgerold en we ook nog verdere stappen hebben gemaakt, ja, want uiteindelijk moeten we gaan proberen zoveel mogelijk afval te voorkomen. En wat we voorkomen, hoeven we ook niet te scheiden. En als we de eerste resultaten bekijken, de eerste analyse is gedaan door, door PriZero. En dat levert eigenlijk hele goede resultaten op. Dat, we hadden een, een afvalscheidingspercentage van 80%. Dus dat zag er vooralsnog eigenlijk best heel goed uit.